Socius, het steunpunt Sociaal Cultureel Werk, organiseerde in november 2020 een online trefweek. We hadden Bleri Leschi te gast. Hij is filosoof, auteur, docent, jongerenwerker en DJ. Zijn onderzoek is gericht op diverse thema's zoals identiteit, interculturaliteit, sociale ongelijkheid, neoliberalisme en Brussel. Hij ging in op de vragen van historicus Tim Soens,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 Laat je inspireren door Bleri. Veel kijk en luisterplezier. Goedemiddag, uh, Allen. Eerst en vooral een beetje, um, ja, een beetje bizar, uh, natuurlijk, om uh, niet uh, samen te zitten bij zo'n treftaak uh, van Socius en online allemaal te moeten doen, maar uh, ja, er is geen andere uh, keuze. Uh, gezondheid gaat uh, boven uh, alles. Um, bedankt, um, uh, Anstosius, voor de uitnodiging en ook om, uh, om een aantal lastige vragen uh, uh, voor te leggen. Um, de eerste vraag was, moeten we, um, dus dat de samenleving weer krachtig is, maar uh, moeten wij um, uh, iedereen mee hebben. Uh, ik denk dat uh, het zou mooi zijn als we iedereen mee hebben, maar ik denk niet dat er een samenleving uh, bestaat waarin iedereen en altijd mee hebt. Uh, waar wij uh, zeker naar moeten streven, is om zoveel mogelijk mensen uh, mee te hebben in dat wat wij uh, proberen uh, te doen of te veranderen, uh, ten goede. Um, en de coronacrisis heeft heel duidelijk laten zien dat er heel wat bevolkingsgroepen waarvan we zouden denken, die zijn mee, zijn niet mee. Denk maar aan de vele reportages die de afgelopen weken ook naar boven zijn. gekomen in verband met hoe de crisis aanslaat bij de lagere middenklasse gezinnen die ook aan de rij moeten schuiven bij voedselbedeling. Maar denk ook bijvoorbeeld aan heel wat groepen in onze samenleving die misschien financieel prima hebben, maar dan wel in eenzaamheid zitten wanneer ze bijvoorbeeld alleenstaand zijn. Dus zoveel mogelijk mensen proberen mee te hebben en de corona doet ons eraan herinneren dat er heel wat groepen in onze samenleving uit de boot vallen. Een tweede interessante vraag was ook, wat is de rol van het middenveld daarin? Eh, als, eh, als, als een land zoals België die toch wel een, een lange traditie, een rijke traditie eh, eh, heeft van een sterk eh, middenveld, eh, denk ik dat het nodig is dat we ook eh, nadenken eh, voor de mogelijke veranderingen en voor de uitdagingen waarin we vandaag staan en maar welke rol eh, neemt het middenveld daarin en zou eh, moeten nemen. Eh, voor mij, het, mijn relatie met het middenveld is altijd dubbel. Uh, langs de ene kant maak ik daar zelf uh, deel van al, al uh, meer dan 15 jaar. Uh, anderzijds uh, zie ik ook heel wat zaken die, uh, die denk ik, uh, veel beter uh, kunnen. Wat het middenveld veel te lang heeft gedaan, en dat is ook begrijpelijk wanneer je de geschiedenis van het middenveld uh, in ons land kent, uh, is, um, ja, ik noem het gepacificeerd. Uh, dus dat wil zeggen eigenlijk te veel een soort verlengstuk geworden van de overheid. En niet zichzelf kunnen zijn. En ik denk, voor een overheid, voor een, voor een middenveld beter gezegd, om echt zichzelf te kunnen zijn, om dicht bij de eigen mensen, zowel de mensen die daarin betrokken zijn, als de mensen die ze bereiken voor wie ze iets willen proberen te betekenen. Het is broodnodig dat het middenveld zo snel mogelijk politiseert en daar waar al de politisering al gaande is nog meer uh, gaat politiseren en politiseren echt wel in haar kern uh, noem ik dat in mijn laatste boek uh, wat na corona wat bedoel ik daarmee ik bedoel dat uh, als wie betrokken is in het middenveld beseft dat dat wat ze doen met politiek uh, uh, te maken heeft en um, de zaken die moeten veranderen uh, die moeten veranderd worden in de samenleving uh, ook met politiek politieke te keuzes te maken uh, uh, hebben en dat uh, de mensen die betrokken zijn in het middenveld, ja dat wat er eigenlijk leeft uh, bij de mensen, naar boven uh, proberen uh, te laten komen en die stemmen uh, echt wel uh, niet enkel te laten horen, maar ook uh, mee te nemen in een strijd uh, voor uh, een verandering voor die mensen en voor de samenleving in het geheel. En uh, um, in het boek bespreek ik allerlei uh, voorbeelden. Prachtige voorbeelden die we vorig jaar vooral hebben uh, gezien. Uh, in Vlaanderen bijvoorbeeld, uh, toen de nieuwe Vlaamse regering werd aangesteld. Ik denk aan uh, de hele kunstsector binnen de SOTA, de States of the Arts. Uh, hoe zij bijvoorbeeld in korte tijd toch wel uh, uh, mooie acties uh, hebben kunnen organiseren en soms ook uh, mooie um, resultaten hebben geboekt door uh, uh, heel wat mensen in de kunstwereld uh, samen te brengen. Maar ik denk ook aan een ander sector, eerder mijn sector, dat is dan het sociale sector. We hebben een project zoals vuurwerk gezien en daar ook hoe organisaties, opleidingen van sociaal werkers enzovoort, studenten, sociaal werkers, welzijnswerkers enzovoort enzovoort samen hebben gebracht om na te denken over. Het beleid dat wordt, wordt om na te denken over uh, de besparingen, maar ook om na te denken: ja, maar hoe kan het uh, anders? Um, en het was bijzonder om bijvoorbeeld uh, in, de, in, in de instelling waar ik zelf lesgeef, les om daar met echt uh, honderden studenten die oefening uh, uh, te maken. Uh, dat, was, ja, dat geeft uh, uh, niet enkel een vuurwerkgevoel, maar ook een heel uh, warm en solidair gevoel. Uh, een tweede aspect dat het middenveld zeker uh, op moet focussen, volgens mij, is uh, een van de zaken die ons um, als laatste in handen uh, nog hebben uh, om strijd te voeren, is mensenrechten. Um, en ik ben blij dat er toch wel steeds meer organisaties zijn die gebruik maken van de mensenrechten om strijd van onderuit. te te voeren. Ik kan er heel wat voorbeelden noemen. Een van de mooiste voorbeelden is toch wel het werk dat hart boven hart doet rond de mensenrechten. Voor wie het nog weet, hebben we zelfs een Mars Rights Now georganiseerd in Brussel. Maar heel hun strijd rond artikel 23 van het Grondwet bijvoorbeeld, ja, dat is voor mij een mooi voorbeeld. Die ook andere organisaties en andere mensen aanzet om vanuit de mensenrechten uh, iets uh, te veranderen. En dat er verandering uh, nodig uh, is en zelfs mogelijk is, um, uh, dat, staat, uh, dat staat vast. Uh, Wij zitten momenteel, uh, we, we praten over de pandemie, dat is een crisis, maar de, over de grootste crisis uh, die. Uh, die ongelijkheidscrisis en de klimaatcrisis spreken we jammer genoeg veel minder. Maar ik denk, we gaan deze twee crisissen niet aanpakken zolang wij het economische model niet aanpakken in de welke wij momenteel leven. Een van de grootste illusies, leugens als je wil, die, denk ik, al decennia lang aan de mens wordt verteld, is. Dat economische groei goed zou zijn voor hem, haar, de goede Belgische, eh, Vlaamse burger, als je wil. Wel, jammer genoeg, eh, ik zou het graag hebben dat het, zou, dat, het, dat het waar was, maar wanneer we naar de cijfers kijken, eh, voor Vlaanderen, België, welk land ter wereld, dan zien we dat die economische groei eh, niet ten goede eh, komt aan de burgers. Dat is één. Ten tweede, eh, die mantra dat de economische groei. Zou helpen om ongelijkheid aan te pakken en om de sociaal-economische problemen op te lossen, jammer genoeg blijkt niet waar te zijn. Dus uh, wie uh, denkt dat met de economische groei de ongelijkheid gaat aanpakken, wel, uh, die, uh, die moet maar twee keer nadenken, want we zien dat de groei, die wel gecreëerd wordt, meestal in de handen van de 0,1 uh, uh, of de rijkste uh, 1% uh, blijft. Een tweede uh, punt is um, misschien, uh, en laat deze uh, pandemie, laat deze coronacrisis daar een, een, een les in zijn, een voorbeeld in zijn, uh, een moment in zijn om die uh, oefening te maken, om te zeggen, misschien is er, uh, zijn er andere zaken die belangrijker zijn dan de economische groei. En dat is bijvoorbeeld de groei uh, van het welzijn uh, bij de mensen. En hoe zit het, uh, uh, hoe zit het dus met het welzijn uh, van de mensen zelf? En daarin zien we dat er toch wel heel wat landen. Ik kan nu jammer genoeg niet in de diepte uh, daarover uh, gaan. Maar heel wat landen uh, zijn. Uh, ik denk aan um, uh, Nieuw-Zeeland, ik denk aan IJsland, ik denk aan Schotland, ik denk aan andere Scandinavische landen. die al bezig zijn, bijvoorbeeld met zoiets uh, als welzijnsbegroting. En waarin ze zeggen: dus landen eigenlijk die bij de top zitten wat betreft economische groei, trouwens. Maar uh, waarin ze zeggen: kijk, economische groei. Uh, dat helpt ons niet uh, om de sociaal-economische problemen en ongelijkheid aan te pakken. Wel, we gaan een speciale, een aparte begroting indienen, waar we gaan focussen naar het welzijn van de mensen. Naar de armoede, naar ongelijkheid, naar de psychische kwetsbaarheid, naar huiselijk geweld enzovoort, enzovoort. Elk land dan kijkt naar de eigen problemen. En dus van daaruit uh, veel meer nadruk gaan leggen uh, op, uh, ja, op de groei uh, van het welzijn uh, bij de mensen. En, en nogmaals, de coronacrisis eh, eh, daagt ons uit. Eh, maar laten we ook zien waar er mogelijke alternatieven eh, kunnen zijn. Dus ik kan er alleen maar hopen eh, dat eh, ook in Vlaanderen dat men uh, steeds meer uh, in die richting uh, denkt. En met men um, uh, misschien dat als laatste specifiek maken. Dit is een oefening uh, dat volgens mij niet enkel vanuit de politiek uh, moet komen. politiek moet voor haar verantwoordelijkheid gezet worden. Maar ook vanuit het middenveld. Het uh, middenveld heeft daar uh, haar rol in te spelen. En last but not least uh, ook van de burgers uh, zelf. En ik zie krachtige uh, dingen daarin. Uh, Gebeuren, bewegen, zoals de hele verzet van de welzijnssector de afgelopen zes maanden. En laten we hopen dat het groter en breder wordt gedragen, zodat er ja, de zaken in de positieve richting kunnen veranderd worden. Ik dank u voor de aandacht en op een boeiende dag.